Het liedje dat we hebben opgenomen is door een aantal houtenaren gecomponeerd, ingespeeld en ingezongen. Het gaat over ja, buitenspelen. Als je samen naar buiten gaat, als, het, als je Annemarie op een boek gaat doen of iets van je gaat doen. Ja, er zit inderdaad een klein verhaaltje in, dat is bedoeld om de clip iets interessanter te maken. Het echte verhaaltje gaat over buitenspelen, dat hebben we al gefilmd in maart toen het nou ja, winterser was. om we zeggen, kale bomen nog. En vandaag filmen we de Band. die gaat het hele nummer spelen. Er is een klein verhaaltje in met een saxofonist die nog toegevoegd wordt. Er komen we met kinderen binnen en dat filmen we helemaal. En dan gaan we bij de montage, daar die beelden van die buitenspelende kinderen, dan gaan we ertussendoor plakken. Hier kunnen ze helemaal niks mee met de making of, maar ja.